In deze kennisclip wordt uitgelegd welke openbare lichamen en organen deel uitmaken van de Nederlandse rechtsorde. Dat kan het beste gevisualiseerd worden door het zogenaamde Huis van Torbekken. De drie pijlers van dat symbolische huis in Nederland zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten. Rijk, provincie en gemeente noemen we openbare lichamen. Net als ons eigen lichaam zijn die openbare lichamen opgebouwd uit organen. Deze organen noemen we ook wel ambten. Deze organen staan onderling in een wettelijk geregelde relatie met elkaar en met een bevolking. De bevolking wordt bestuurd door deze organen, maar kan tegelijk ook weer invloed uitoefenen op deze organen, voornamelijk via verkiezingen. Op het vlak van de wetgevende macht verkiezen de burgers volgende organen om wetgevende normen te maken. Op het niveau van de gemeente de gemeenteraad, op het niveau van de provincie de provinciale staten, en op het niveau van het Rijk de Tweede Kamer. Op het niveau van het Rijk vormt de Tweede Kamer samen met de Eerste Kamer, die wordt verkozen door de leden van de Provinciale Staten, het parlement. Het parlement, Eerste en Tweede Kamer samen dus, wordt in Nederland de Staten-Generaal genoemd. Op het vlak van de uitvoerende macht is er een regering om het Rijk te besturen. De regering bestaat uit het staatshoofd, namelijk de koning en de ministers. Nederland heeft een parlementair regeringsstelsel waarin enkel het parlement wordt verkozen en niet de regering. De ministers zijn daardoor verantwoording verschuldigd voor hun optreden aan het parlement en worden dus gecontroleerd door het parlement. Ook elke provincie wordt bestuurd, namelijk door de gedeputeerde staten en ook door de commissaris van de koning, die wordt benoemd door de nationale regering. Dit bestuur, gedeputeerde staten en commissaris van de koning, wordt gecontroleerd door de provinciale staten. Ten slotte wordt elke gemeente bestuurd door wethouders en ook door een burgemeester, die wordt benoemd door de nationale regering. Samen vormen zij het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad controleert het gemeentebestuur.